In deze video laat ik zien hoe je een PowerPoint kunt delen in een Microsoft Teams vergadering. Via Inhoud delen, het pijltje hierbovenaan, klik je en kun je zoeken naar de PowerPoint die je wil laten zien in een vergadering. Je kunt kiezen uit het recent overzicht. Het zal zich aanpassen op het moment dat je nieuwe PowerPoints hebt geopend. Je kunt ook eventueel hier naar je eigen OneDrive gaan, daarin zoeken naar de PowerPoint of uploaden vanaf je computer. Ik kies nu even voor de bovenste optie, presentatie docentondersteuning. Dat is eentje die ik eerder vandaag heb geopend. En deze presentatie wordt nu geopend in een soort van vergelijkbare weergave als die je ook als presentator in PowerPoint zelf hebt. Uh, en daarbij is het zo dat de dia die de studenten zien, die heeft deze rode rand. Dat is dus wat zij zien. Maar jij zelf als docent ziet nog veel meer op dit scherm. Zo kun je hier bladeren naar de verschillende dia's. Je kunt daar ook het knopje rasterweergave voor gebruiken. Dan zie je alle dia's in je presentatie en kun je dus ook heen en weer springen. Um, en uh, wat verder nog mogelijk is, is dat je uh, de notities in beeld hebt. Want heb je notities bij je dia, zoals bijvoorbeeld bij deze dia, daar staan wat notities bij, dan komen die dus ook in beeld. Het is wel handig dat je een geheugensteuntje voor jezelf hebt als je echt niks wilt vergeten uh, in wat je wilt uitleggen. Dus de notities die je onder je dia's hebt geplaatst in je PowerPoint, die komen ook gewoon hier goed in beeld. Um, wat hier wel nu nog ingesteld is, standaard, dat is dat studenten ook zelf door je PowerPoint kunnen bladeren op het moment dat jij met ze hebt gedeeld op deze manier. Uh, wil je dat nou niet, dan klik je op dit oogje wat hier staat. Voorkomen dat deelnemers zelf door een gedeelde presentatie bladeren. En dan staat die uit. Dat betekent dus dat zij gebonden zijn aan wat jij wilt laten zien. Dus de dia waar jij op klikt, dat is ook wat zij zien. En verder kunnen ze nergens anders naartoe. Um, wil je nu ook nog een uh, aanwijzer of uh, uh, gebruiken of aantekeningen maken? Of iets dergelijks op tekenen op je dia's? Dan kun je deze weergave niet gebruiken. Dan zul je gebruik moeten maken van de reguliere PowerPoint-presentatiemodus. Uh, uh, uh, door gewoon je scherm te delen, dus door, door hier niet te kiezen voor de PowerPoint, maar hier voor een van de beide schermen, van een scherm wat je open hebt staan en daar je PowerPoint op te starten. Ben je nu klaar met het presenteren, dan klik je op presentatie stoppen en dan ga je eigenlijk gewoon weer terug. Nog een keer presentatie stoppen, dan ga je weer terug naar de standaard vergaderweergave. Dus dat was in het kort wat je kunt doen met het delen van een PowerPoint-presentatie in een Teams-vergadering.